Wordt de auto van de toekomst elektrisch? Ja, met een motor die ongeveer zo klinkt. Maar ik hoor helemaal niks. Precies. 100% elektrisch. De E208. Nu met extra private lease voordeel tijdens de Peugeot Avantage winterweken.